Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je vertellen hoe je een online les kan inplannen. Ga naar je agenda toe in Teams en klik dan bovenin op nieuwe vergadering. Dan kan je vervolgens bij de titel het vak invullen waar de les over gaat. En in plaats van deelnemers kies je dan het kanaal waar dat wordt getoond. Hier kan je de klas selecteren en dan vervolgens het kanaal waar die in te zien moet zijn, bijvoorbeeld online onderwijs verander ik nog even de les van 30 minuten naar een uur. En dan klik ik op Verzenden. Wanneer ik naar mijn eigen agenda ga, zie ik dan vervolgens het vak verschijnen. Hij is hem nu aan het uploaden. En wanneer ik dan naar de Teams-omgeving ga van de klas zelf, zie ik vervolgens dat het in de gesprekkenpagina wordt weergegeven. Dus dat gaan we even doen. We gaan naar de Teams-pagina en dan naar de klas zelf toe. En wanneer ik dan kies voor het kanaal Online Onderwijs, Zie ik dat de les is ingepland? De studenten kunnen nu heel simpel hierop klikken om te kunnen deelnemen. Tot zover deze video, tot de volgende video.